Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Mijn echtgenoot Dave is een groot voorbeeld van iemand die consequent met vrede en stabiliteit leeft. Hij herinnert mij vaak aan een rots, wat een van de namen van Jezus is. Kijk, net als een stevige rots blijft Jezus onveranderd. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat hij dezelfde blijft... gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Vroeger worstelde ik om te leven met dezelfde vrede en stabiliteit die Dave heeft. Ik kon de ene dag blij zijn en de volgende dag depressief. Uiteindelijk realiseerde ik me wat Dave zo vredig maakte. Hij vertrouwt in de onveranderlijke God. Hij weet dat ongeacht wat er gebeurt... God dezelfde blijft. De Bijbel vertelt ons dat de Heer, onze God, die altijd bij ons is, de Almachtige is. Zie Zevania 3, vers 17. En ons helpt te overwinnen en te leven naar zijn onveranderlijke woord en geest. Onze God is rotsvast dezelfde. Waarom vertrouw je Hem niet vandaag? Wanneer je beseft dat, wat er ook gebeurt, God dezelfde blijft en als jij je leven baseert op zijn onveranderlijke aard, dan kun je genieten van de voortdurende kalme vreugde die Hij je verlangt te geven. Waarom start je vandaag niet? Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, U bent onveranderlijk dezelfde. U bent de enige constante factor in dit leven.